o enzym Q10 ook bekend als ubiquinon. Een en al voor een gezonde levensduur. Als we het hebben over de mogelijkheid van een lang en gezond leven. Wat bedoelen we? Neem eenvoudige beslissingen om een gezond leven te verlengen. Volg deze oplossingen. Wat wil je weten? Basisinformatie over de behoeften van het lichaam. Deze informatie helpt om veel belangrijke punten te begrijpen. Waar zijn de zwakheden van moderne mensen? Hoe preventie bereiken? Op welke gebieden hebben we allemaal preventie nodig? Een van de zwakste punten van de moderne mens is bekend. Dit zijn het hart en de bloedvaten. Door problemen in de bloedvaten van het hoofd kan een beroerte ontstaan. Door problemen in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien, kan een hartaanval optreden. Atherosclerose en diabetes zijn twee hoofddoorzaken van vaatproblemen. Het cardiovasculaire systeem is een van de zwakste punten van de moderne mens. Ze kan worden beschermd. Ze moet beschermd worden. Zowel het hart als de bloedvaten hebben energie nodig. In intensief werkende cellen is de behoefte aan energie altijd hoger. Welke cellen werken het meest intensief? In welke organen? Het is logisch dat bij sporters... Hartlopers, zwemmers, dit zowel de spieren zijn als het hart en de bloedvaten en het ademhalingssysteem. Alle mensen, ongeacht het niveau van fysieke activiteit, het hematopoïtische systeem, immuniteit, hersenen, hart, bloedvaten, spieren, lever, pancreas, organen van het endocrine systeem, bijnieren en eierstokken. Verrassend genoeg zijn al deze organen verenigd door de aanwezigheid van een hoge concentratie van één interessante stof. Dit is coenzym Q10, ook bekend als coenzym Q10, ook bekend als ubiquinon. Ons lichaam maakt deze stof zelf aan. Bij jonge en gezonde mensen met voldoende voeding is dit waar. Bij mensen ouder dan 30 jaar met een deficiënt dieet is de synthese sterk verminderd. Tekort aan voedingsstoffen, verminderde metabolische activiteit, medicatie en veroudering. Dit zijn de redenen voor het tekort aan coenzym Q10. Wanneer coenzym Q10 onvoldoende wordt, beginnen processen die verband houden met energietekort in het menselijk lichaam. Er is niet genoeg energie, en de processen van zelfgenezing vinden niet goed plaats. Tandvlees en tanden zenden signalen uit. Dit zijn parodontitis en andere problemen die niet voorkomen bij jonge en gezonde mensen. De bloeddruk kan hoger worden dan normaal. De elasticiteit van bloedvaten wordt verminderd. Aan leeftijd gerelateerde veranderingen stapelen zich op. Het is uiterst gevaarlijk om de activiteit van immuniteit te verminderen. Het risico op kanker neemt toe met de leeftijd. Dit is een van de manifestaties van een tekort aan coenzym Q10. Algemene toestand, geen kracht, geen energie, geen opgewektheid. Is het ouderdom? Dit is een tekort aan Coenzym Q10. Het is heel goed mogelijk dat niet alleen Coenzym Q10 ontbreekt, maar het is nauwkeurig bewezen dat Coenzym Q10 bij deze aandoeningen een tekort heeft. Coenzym Q10 heeft duidelijk een tekort aan een aandoening zoals scheurbuik. Scheurbuik is waargenomen bij zeilers tijdens lange reizen. Scheurbuik is een vitamine C-tekort, en ook coenzym Q10. In onze tijd zou zo'n extreem uitgesproken tekort niet mogen zijn. Maar het is met parodontitis en gebitsproblemen die een moderne persoon ontmoet. Gecombineerd tekort aan de antioxidanten vitamine C en coenzym Q10. Je zou kunnen zeggen dat dit in onze tijd niet het geval zou moeten zijn. In de 21ste eeuw schaadt zoiets eenvoudigs als een tekort aan voedingsstoffen de kwaliteit van het menselijk leven zo ernstig. Ja, zo zou het niet moeten zijn. Maar het is: aangetast tandvlees, ontstekingen, zwellingen, bloedingen, beschadigde tanden. Niet alleen infectieuze factoren zijn van invloed. Beïnvloed door een schending van de regeneratie, een tekort aan immuunafwee, een gebrek aan voedingsstoffen en een gebrek aan energie voor weefselherstel. Tekort aan essentiële voedingsstoffen. Vitamine C, de belangrijkste set van vitaminen en mineralen. Hoogwaardig tandheelkundig vasten, coenzym Q10, ook bekend als ubiquinon, natuurlijke antiseptica, zilver, zilverschild. Dit alles kan aan je lichaam worden gegeven en helpen. Zorgvuldige verzorging, bescherming en restauratie. Dit is NSP tandpasta. Een uitstekend lokaal antiseptisch en genezend middel is Silver Shield. Coenzyme Q10 is het onderwerp van de video van vandaag. Vitamine C tekort wordt beschreven als scheurbuik. Schade aan het tandvlees en de tanden treedt meestal op samen met andere tekorten aan voedingsstoffen algemene gezondheid en mondgezondheid, vitamines, mineralen en sporenelementen van het NSP-supercomplex. De NSP-company heeft al een oplossing. Preventie van tekorten, grondige verzorgende mondverzorging, algemene voedingsondersteuning van het lichaam. En ook, het verleggen van de horizon van veroudering en ziekte. Al meer dan 50 jaar geeft de NSP-company de mensheid deze kans. Gezondheidsproducten van de beste kwaliteit. Uw gezondheid en een lang leven met de steun van NSP-products. Alom tegenwoordig, zo wordt het woord ubiquinon vertaald. co enzym Q10 zou eigenlijk in alle weefsels en organen van het lichaam moeten zitten. Je hebt een diagram voor je. Uit voedsel, eiwitten, vetten, koolhydraten, halen we energie. Het werkt via een keten van chemische reacties. De onvervangbare co coenzym Q10, hier is het. Aap is de energie die we uit voedsel halen. Een verplichte schakel voor het verkrijgen van energie is coenzym Q10. Een keten van chemische reacties die resulteert in cholesterol wordt verkregen, hier is het. Kinon is er ook. En hier is een enzym, dat het punt van toepassing is van een groep medicijnen. Medicijnen die interfereren met een hoog cholesterolgehalte. Medicijnen die de aanmaak van cholesterol blokkeren. Dit zijn statines. Statines blokkeren dit doel van chemische reacties. Het is hier, in dit enzym, dat het resultaat van deze blokkade nog cholesterol, nog ubiquinon is. We hebben het over statines die levens redden. Statines redden het hart, statines redden bloedvaten. Statines blokkeren de aanmaak van cholesterol. Statines verlagen het slechte cholesterolgehalte. Maar tegelijkertijd voorkomen ze de aanmaak van hun eigen ubiquinon, hun eigen coenzym Q10. Synthese van coenzym Q10, nummer 1. Statines werken hier, nummer 2. Cholesterol wordt in een veel kleinere hoeveelheid geproduceerd, nummer 3. Tegen de achtergrond van het nemen van statines is ubiquinon ook afwezig. Maar we hebben hem nodig. Statines beïnvloeden de productie van cholesterol en ubiquinon. Het moleculaire mechanisme van statinegeetoxiciteit hangt ook samen met het feit dat er, naast de deelname van statines aan de synthese van cholesterol en ubiquinon, een andere deelnemer is. Dit is vitamine D. Er zijn ook problemen met de synthese ervan. Er zijn ook problemen met de synthese van andere belangrijke stoffen. Wetenschappers hebben het serieus over de mechanismen van statinegeetoxiciteit. Bijwerkingen geassocieerd met statines zijn onder andere geassocieerd met een daling van het niveau van coenzym Q10. Met een verminderde mitochondriale functie. Met statines geassocieerde symptomen en syndromen, ziekten van het zenuwstelsel, spierproblemen, verminderde lever- en nierfunctie depressie, longziekten, lage testosteronspiegels. Voor u is een dia die het aantal Amerikanen toont dat statines gebruikt. Sinds de introductie van statines op de markt in 1987, zijn statines een van de best verkochte medicijnklassen geweest. In 2011 kregen meer dan 40 miljoen Amerikanen statines voorgeschreven. Ja, statines beschermen het hart. Maar er zijn kritische vragen over hun langdurig gebruik. Hier is een dia voor studenten, de bijwerkingen van statines. Mnemonische geheugentechniek. Levertoxiciteit, myopathie, darm, misselijkheid, braken, diarree, staar, rhabdomyolyse, d, w, z. Spierenproblemen. Het verhoogt ook het risico op diabetes. Enerzijds leidt een tekort aan co Q10 tot ziekten. Aan de andere kant verhogen deze ziekten het niveau van slechte cholesterol. Cholesterolgeneesmiddelen, statines, verminderen de productie van coenzym Q10 verder. Bijwerkingen worden geassocieerd met het blokkeren van de algehele keten van enzymreacties. In een vroeg stadium van deze reacties wordt cholesterol gesynthetiseerd. Daarna, coenzym Q10 en vitamine D. Verwerkingen van statines worden onder andere geassocieerd met een groot tekort aan coenzym Q10. Dit tekort wordt verergerd door het nemen van statines. Waar is de oplossing voor dit probleem? Statines stoppen? Absoluut niet. De oplossing is om de voeding aan te vullen met coenzym Q10, ubiquinon. Gaat u coenzym Q10 aan uw dieet toevoegen en statines blijven gebruiken. Of ga je ruim van tevoren met profilaxe beginnen en coenzym Q10 drinken als je gezond bent? Deze beslissing zal ertoe leiden dat u gezond blijft en een gezond leven verleent. Dit is jouw beslissing en jouw keuze. Het gebruik van coenzym Q10 ondersteunt in ieder geval uw gezondheid. NSP biedt zeer royale verpakkingen: 60 capsules van elk 100 milligram. Let op, de leeftijd waarop de aanmaak van uw eigen coenzym Q10 afneemt deze leeftijd is al 40 jaar. Het hart verliest katastrofaal snel zijn toevoer van coenzym Q10. En de nieren, longen en lever verliezen het ook. Immuniteit en het effect op het tandvlees zijn hier niet weergegeven. Maar deze invloeden zijn er ook. co Q10 heeft veel positieve effecten. Fysiologische effecten kunnen de systolische functie van het hart verbeteren. Verbetert de endoteelfunctie. Kan het risico op atroosklerose verminderen. Kan de ernst van ontstekingsprocessen verminderen. Kan de statistieken over cardiovasculaire morbiditeit verbeteren. Dat wil zeggen, verminder het. Kan het aantal ziekenhuisopnames verminderen. Kan de gezondheid en levensduur verbeteren. Kan de functionele status verhogen? Hoe helpt coenzym Q10? De ophoping van stoffen die nodig zijn voor het leven. Cellulaire energie is aap. Aap wordt gesynthetiseerd in aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid coenzym Q10. Gezondheid van vitale organen, die energie leveren aan alle systemen en weefsels. Vooral de aanvoer van intensief werkende organen is belangrijk. Dit zijn het hart, bloedvaten, bloedvorming, immuniteit, hersenen, lever, nieren, spieren, tandvlees en tanden, energie, vitaliteit, gezondheid en een lang leven. Coenzym Q10, ubiquinon, wordt u aangeboden door NSP Company. Wees gezond, leef nog lang en gelukkig.